It's 12 o'clock on a Saturday night in Harlem town, and you're getting this, man. We're some lucky motherfuckers to be here tonight. Wim Teckers, Get out of my face, you motherfucker. Well done, folks. Thank you very much. I think there should be some drinks for you at the bar. Now, ladies and gentlemen, if it isn't late enough for me to even throw more spoken word and more poetry chaos down your throat, I'm gonna do that right now by introducing you a good friend of mine all the way from Amsterdam. He's the lead something, well, he plays a part in a band called Roje and they couldn't be here tonight, so instead, he's here for the third time to bring his brand form of spoken chaos to you tonight. Ladies and gentlemen, please, Give your attention over, and if you don't, he'll just gonna steal it from you anyway. Gijs <laughs> Borslap!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 Ja, dit kan ik echt eindeloos. Dat, dat kan ik echt gewoon heel lang doen, maar dat ga ik niet doen. Nee. Dat was trouwens uh, een tekst van Roy Waas. En die staat op de derde plaat van Roy Waas. En uh, die tekst heet ja. Nu ga ik een tekst voordragen van de tweede plaat van Goeie Waas, getiteld Nee. Komt die, komt die, komt die, komt die. Nee is het antwoord. Nee, is de visie. Nee, is datgene waardoor je meer verlangt. Nee, kan je raken. Nee, kan je voelen. Nee, kan je zien. Als een rechtmatig antwoord. Geef je macht. Nee. Geef je stress. Nee is pijnlijk. Ook als je niet tegen verzet. Nee werkt je tegen. Nee werkt afstompend. Nee werkt verwarrend. Want soms is het voor je eigen bestwil. Dus... En dan nu de volgende tekst van Roy Waans. En deze komt van de eerste plaat van Roy Waas. Die eerste plaat heet Het is maar een constatering. Wat het verder ook mag betekenen. De tekst is getiteld Bepaal jij dit? Ga eens opstaan, netjes aankleden. Groet de wereld met een goed cv. Sla eens rechtsaf. Volg de route tot aan het einde, tot aan je graaf. Wees de gang maken. Op je eigen feest. Alsof je werkelijk. Flirt met de tijdgeest. Oh ja, bepaal jij het! Yeah. Nu. Is niet straks. Nu is niet net. Want nu is nu. we nou niet meer. Ooit, ooit, ooit, ooit, ooit, ooit, ooit. Was het nu? Ja, maar... Dat is niet nu. Nee. Ooit, ooit, ooit, ooit, ooit, ooit, ooit, ooit, ooit, ooit, ooit, ooit, ooit, ooit, ooit, nee. Oh, nee. ooit, nu? Ja. Nu is ooit, nu, <laughs> Zodra je vreemd praat, ben je raar. Zodra je verder denkt, ben je raar. Zodra je druk bent, ben je raar. Zodra je uh, veel weet, ben je raar. Zodra je verstrooid bent, ben je raar. Zodra je nieuw bent, ben je raar. Zodra je niet meedoet, ben je raar. Zodra je alleen bent, ben je raar. Zodra je je kop in het zet, ben je raar. Zodra je iemand daarop aanspreekt, ben je raar. Zodra je een vraag stelt, ben je raar. Zodra je anticipeert, ben je raar. Zodra je nieuwsgierig bent, ben je raar. Zodra je het beseft, ben je raar. Zodra je bent, ben je raar! Wanneer je communiceert, ben je raar. Wanneer je fantaseert, ben je raar. Wanneer je in balans bent, ben je raar. Wanneer je het niet meteen snapt, ben je raar. Wanneer je dingen afvraagt, ben je raar. Wanneer je relativeert, ben je raar. Wanneer je, je meedoet, ben je raar. Wanneer je onder de mensen bent, ben je raar. Ja. Wanneer. Wanneer. Wanneer je denkt dat je moe bent, ben je raar. Wanneer je beseft dat je energiek bent, ben je raar. Wanneer je niks vraagt, ben je raar. Wanneer je in herhaling valt, ben je raar. Wanneer je te dichtbij bent, ben je raar. Wanneer je sport bent, ben je raar. Wanneer je veel reflecteert, ben je raar. Wanneer je niet bent, ben je raar. Jullie zijn raar. Ja. En dan moet ja. jullie zeggen, nee jij bent raar. Nee, jij, bent raar. Nee, jij bent raar. Nee, jullie zijn raar. Jij bent raar. Jij bent raar. raar. De volgende tekst gaat over de buren. Je doet alsof je heel erg normaal bent. Je groet alsof je heel erg sociaal bent. Je lacht alsof je heel erg Jo- Joviaal? Jongen jongen, je lacht alsof je heel erg- Nou jongen, je lacht alsof je heel erg joviaal bent. Je wacht alsof je heel cruciaal bent. Je deur gaat soepeltjes op slot. Je gedeintjes zijn beelden schoon. Je plantjes, groeien schilderachtig. Heilige huisjes, blijven machtig. Denk aan de buren buren? Ja, de buren. Ah, de buren. Wat denken die nou echt? Ik heb er nog twee. Dit is een lijstje. Een vogelloze buur. Een zelfverzekerd niemand, een dichtwaardig persoon, een radicaal integralist. Een volslagen meeloper, een zorgzame strijder, een denigrerende denker, een revolutionaire pacifist. Een bezopen stropdas. Een moderne proleet. Een vuige genieter. Een levenslustige zak. Oh ja, joh. Ja, geef het beestje maar een naampje. En dan mijn laatste, speciaal voor Wim Dekker en degene die dat zei. Want dat was inderdaad, dat is een geniale tekst. Dat is ah, klaar. Ik, ik doe hem zelf wel even. Ik heb er heel hard op geoefend. Komt in, komt in. Kunst. Wat? Kunst. Wat? Kunst. Wat? Kunst. Kunst, wat een verhaal. Ik hou er gewoon mee op en aan het financiële gedeelte. Ik heb plaatjes meegenomen. Gea ze weg. Ik sta op het podium en jij gaat opgaten. Hier, drie plaatjes. Van deze twee. Ik ook meegenomen. Hé, wat een verhaal. Toch serieus mij. En nog een singeltje erbij. A be mishandled by Wim Dekker, his uh, plot the boss. <laughs> Devil's said, Jos please round of applause for one of <laughs> <laughs> <laughs> the only... Ladies and gentlemen, Josjo! The guy who presents Truly, if, in my, for my uh, feeling, the only Dutch poet that matters in my life. <laughs> I don't know about your lives, but in my life it's the only Dutch poet that matters.